Van de eitesters en wij zijn op zoek naar de leukste vakantiebestemmingen voor deze grote zomervakantie. Maar waar zijn we nu toch aan beland? Geen idee. Maar daar ligt een camera. We zouden eens moeten kijken. Oh, we zijn in de Blaarmeerse. Kom, we gaan. Hallo, wat gaan jullie allemaal doen deze vakantie? Uh, wij gaan op reis en op kamp gaan. Ja. Gaan jullie nog iets doen met alle vrienden samen? Ja, in ja, pretpark of zo. Ik ga sportkampen geven hier op de Blaarmeersen. Um, windsurfen en dan ga ik naar de Vogesen in Frankrijk en daar ga ik gaan, uh, gaan klimmen en gaan wandelen. op reis. Nee, ga je dan thuis zitten? Lekker leuk, gezellig, in de zon? Uh, nee, dat ook niet. Vooral afspreken met vrienden. Dat is, dat is ook heel leuk, hè? Ja, en ook nog een beetje in tuin voetballen en zo. oh nu deze vakantie. Uh, beginnen met eerst een paar dagen gaan werken op school. Hè, want we moeten alles opruimen als je in het onderwijs staat. En dan uh, met de kleinzoon een beetje spelen. dan als mijn kleindochtertje komt, er op baby's zitten. En dan ja, zelf op vakantie gaan naar Frankrijk, hè, de lekkere wijnstreek, een beetje wijn gaan proeven. En dan ja, zal dat stilletjes aan tijd worden om terug een beetje voor te bereiden voor het nieuwe schooljaar. nu gezocht naar de leukste vakanties. Maar eigenlijk, als we er goed over nadenken, wat zijn de leukste vakanties? De onze. Want wij doen kampen met mediaraven en wij beleven veel plezier. Dat is waar, hè? Ja, dat is zeker waar. Onze vakanties zijn het leukst.